Leuk dat je kijkt. We hebben je hulp nodig. Achter mij zie je de Gewoonboot. Dat is onze duurzame vergaderlocatie die haar eigen stroom opwekt, warmte uit het ei haalt en haar eigen afvalwater zuivert. Hier komen ook bedrijven vergaderen, high sessies Nou hebben we op korte termijn een locatiehost nodig met een 9plus mentaliteit. Dus ben jij of ken jij iemand met een hart voor duurzaamheid, die het leuk vindt om te regelen en te organiseren, en goed is met de computer, reageer dan door ons een korte video te sturen. We kijken ernaar uit.